Na de incubatiefase komt al, uh, is het een soort illuminatiefase. Het is heel grappig, de beste ideeën komen na de incubatie. En dat is, uh, dat is maar een hele korte fase hoor. Okay. Dus een hele... En vervolgens ga je dat Wat idee... Wat gebeurt daar dan? Wat dat ja, dat, dat is vrij onduidelijk. Okay. Veel onderzoek naar gedaan, maar we weten het niet. Het is het Eureka-moment. Okay. Ik heb ja. eens uh, nou, hersenonderzoek... Geeft aan dat we op dat moment in ieder geval beide hersenhelften aan het werk zijn. Okay. Um, maar meer kunnen we er nog niet over zeggen.